Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de sympathicus en de parasympathicus en hoe we die zenuwstelsels gebruiken om klachten en symptomen te verlichten door ze te remmen of juist te stimuleren. We hebben het dan over de Sympatico Mimetica, de Sympaticolytica, de Parasympatico en de Parasympaticolytica. Zoals je hebt geleerd in de vorige video over de basis van de sympathicus en de Parasympaticus, zijn deze twee zenuwstelsels aparte zenuwstelsels binnen ons autonoom zenuwstelsel. Ze werken nauw samen en hebben veelal een tegenovergesteld effect. De Sympathicus zorgt voor onze fight-or-flight reactie, met reacties zoals een snellere hartslag, het verwijden van luchtwegen, minder vertering, minder speekselaanmaak, het ontspannen van de blaas waardoor je juist minder hoeft te plassen, en pupilverwijding. En de parasympathicus juist voor ons herstel in de rest- en digest-reactie, met tegenovergestelde acties, zoals een langzamere hartslag, het vernauwen van de luchtwegen, de vertering doet juist wel zijn werk, speekselaanmaak, meer plassen en pupilvernauwing. Maar dat dit zo werkt, kunnen we natuurlijk gebruiken als basis om allerlei verschillende soorten klachten en symptomen uit een heel breed spectrum aan aandoeningen te verlichten. Neem bijvoorbeeld iemand die last heeft van een te snelle hartslag. Daarbij kunnen we theoretisch 1. de sympathicus remmen, oftewel met een fancy woord, sympathicoliticum geven. En dat zal dan een alpha-blokker of een beta-blokker kunnen zijn. Zoals je geleerd had in de vorige video, zijn de alpha-receptoren en de beta-receptoren de receptoren die horen bij het sympathisch zenuwstelsel. Maar wat we ook kunnen doen is de parasympathicus stimuleren, oftewel een parasympathicomimeticum geven. Dit kunnen we doen door meer acetylcholine aan te bieden. Acetylcholine is de neurotransmitter die hoort bij de parasympathicus. En dat zijn dus de acetylcholines en de derivaten. En derivaten betekent dan afgeleide daarvan, oftewel dat zijn de stofjes die er heel erg op lijken en een vergelijkbare functie hebben. Wat we ook kunnen doen is de afbraak van acetylcholine afremmen. Dan blijft het langer beschikbaar en hebben we dus uiteindelijk meer parasympathische activiteit. Dit noemen we de antigoline esterase. esterase betekent kapotmaker, oftewel de afbraak remmen. En hierdoor blijft het dus langer bestaan. Uit dit voorbeeld zul je misschien herkennen dat als iemand een snelle, onregelmatige hartslag heeft, bedenk bijvoorbeeld aan atriumfibrilleren dat we dan een beta-blokker voorschrijven, waarvan metoprolol een bekende is. Vanwege de bijwerkingen wordt minder graag gekozen voor een parasympatico mimeticum. Nog een ander voorbeeld. Een astmapatiënt is heel erg benauwd. De luchtwegen zijn samengeknepen en we willen hem graag helpen door of de sympathicus te stimuleren, oftewel we geven dan een sympathicomimeticum. mimeticum. Dit zorgt namelijk voor een wijdere luchtweg. Perfect om deze patiënt te helpen. Dit kunnen we doen met alpha of beta stimulering, een alpha mimeticum of een beta mimeticum. Hierdoor stimuleer je dus het sympathische zenuwstelsel en krijg je dus het effect dat de luchtwegen verwijden, waardoor de benauwdheid zal afnemen voor de patiënt. Wat we ook kunnen doen is de parasympathicus remmen, een parasympathicoliticum. Dit zorgt namelijk ook voor wijdere luchtwegen. En dat doen we dan door acetylcholine te remmen, oftewel de anticholinergica. Hierdoor rem je de cholinerge neurotransmitter en rem je dus het effect van de parasympathicus. Het zal je dan vast ook niet verbazen dat veel gebruikte astmamedicijnen precies deze werking hebben. Zoals salbutamol, merknaam ventolin, dat is een Sympathicomimeticum, mimeticum. En theotropium, merknaam spiriva, dat is een parasympathicolyticum. Zo zie je dus dat als je de werking van de sympathicus en de parasympathicus snapt, dat je dan ook kan snappen waarom bepaalde medicijnen werken om symptomen te verlichten. Maar je kan het zelfs nog één stap verder trekken, want ook heel veel bijwerkingen van dit soort medicijnen zijn te verklaren, met name als ze systemisch worden ingenomen met een tabletje of bijvoorbeeld een infuus. Je ziet ze gelukkig minder snel als ze lokaal worden toegediend, want dan komen ze vaak niet in het hele lichaam terecht. Denk bijvoorbeeld aan inhalatie bij longpatiënten. Laten we eerst kijken naar de bijwerkingen van Sympathicolytica, die de fight-or-flight reactie remmen en hiermee de hartslag van onze eerste patiënten hebben verlaagd. Deze kunnen ook zorgen voor onder andere moeheid, duizeligheid, bloeddrukdaling. En bij longpatiënten kunnen ze de symptomen van astma en COPD verergeren, omdat een sympathicoliticum zorgt voor vernauwing van de luchtwegen. Parasympatico-mimetica, die dus de rest- en digest-reactie stimuleren, kunnen als bijwerking hebben diarree- en buikkrampen, speekselvloed, vaak moeten plassen, pupilvernauwing, een trage hartslag en zelfs hypotensie, oftewel een te lage bloeddruk. En de sympathico-mimetica, oftewel die de fight-or-flight-reactie stimuleren, zullen juist zorgen voor rusteloosheid, een droge mond, spierkrampen, zweten, hartkloppingen of zelfs hartritmestoornissen. En de parasympathicolytica, die juist de rest and digest reactie remmen, kunnen zorgen voor droge mond, obstipatie, buikpijn, urineretentie en pupilverwijding waardoor je niet goed tegen licht kan wat we fotofobie noemen en hartkloppingen of zelfs hartritmestoornissen geven. Om zoveel mogelijk de werking wel te hebben en de bijwerkingen juist ja, zo min mogelijk, wordt er zoveel mogelijk ingegrepen op de verschillende receptoren die we kennen van deze zenuwstelsels. Zo hebben we bijvoorbeeld beta-1 en beta-2 receptoren, waardoor we de werking van beta blokkers zo specifiek mogelijk kunnen maken voor het orgaan dat we willen behandelen, zoals het hart bij hartkloppingen en de longen bij astmaklachten. Dat scheelt de patiënt natuurlijk een hele hoop bijwerkingen die van andere organen komen. Download nu ook de actieve samenvatting, zo onthoud je deze stof nog beter. Bedankt voor het kijken.